Zo, ze zitten erin. De makkelijkste werkwijze was die, die, die, die sluifjes hier in te schuiven, het dan op zijn kop te leggen en het dan erin te schroeven. Eigenlijk had ik dat in de filmpjes al gedacht. Alleen iedereen deed dat anders. En ik dacht van ja, misschien is het niet handig. Uiteindelijk is dat toch het makkelijkste. Wat we vervolgens gaan doen, we weten dat het framework nog steeds losjes zit. Hè. Dat kun je ook zien. Dat hebben we namelijk niet aangedraaid. Het enige wat we nu aangedraaid hebben, zijn die vier schroeven hier van de. Steppermotor. En dat zijn dus de tien schroeven die nu dus die onderkant met die bearings en alles vasthoudt. Wat we nu gaan doen, we draaien nu het geheel naar één kant toe. En dat is puur om vast te stellen of het allemaal keurig gelijk is. En bovendien, als we hem dus aan één kant hebben zitten helemaal, kunnen we nu dus sluiten. Even oppassen dat niet helemaal... Kunnen we besluiten de zaak te gaan vastdraaien. Dat ga ik dan ook doen. Ik ga beginnen met deze kant. En ik begin eigenlijk met die twee waar de, uh, ja, de rots op zitten. Dus de, de, de staven. Daar ga ik mee beginnen. Staaf vasthouden. Staaf goed vastdraaien. Zo, dat is één. En hier komt twee. Oké, okay. ga ik hem weer eventjes nog verder naar het uiteinde draaien. Zo, dat zit verder goed nu. Nu kan ik de extrusies vastdraaien. Dus de... Linkerzijde en de rechterzijde aan deze kant, dan zo die kant zit vast. Even draaien voor deze kant, die zit nu ook vast, en de laatste. Die zit ook vast. Oké. Okay. Um, wat blijft is zometeen naar de andere kant draaien. Maar ik ga nu eerst die, um, deze twee kleine schroeven op de koppelaar vastdraaien. Ook dat ga ik nu doen. Want die hadden we ook nog niet vastgedraaid. En dat ga ik ook gelijk even regelen. Dat die nu vastzitten. Dat is één kant als ik het goed heb. Even kijken. Even kijken dat ik terecht rechte eind heb. Ja, die zit goed. Loskomen, dan de andere kant. Ja, dat is niet zo gek veel voor nodig natuurlijk. Die zit nu ook vast. Ja. Nu gaan we hem terug draaien, naar de andere kant. We gaan hem naar de andere kant draaien nu. Moet ik moet gelijk even in de gaten houden of dat soepel gebeurt, of die nergens aanloopt. Maar dat denk ik niet. Even handarbeid, zoals je ziet. Maar het is niet erg. Ondertussen draai ik de extrusies al wat handvast. Dat kan je natuurlijk al wel doen. En als hij nou helemaal aan de andere kant is, dan doe ik eerst weer even, dat ga ik eerst weer even doen. Eerst weer even die twee met die houder hier vastzetten. Of met die stang vastzetten. Dus. Anders kom ik daar zo meteen weer niet bij. Goed. Zo. En de andere kant. Oké. Okay. Nou, ik schoot eraf, maar dat is verder niet zo'n probleem. Hij zit verder goed. Um, en hem helemaal dicht draaien weer naar de buitenkant toe. Nou, dan weten we dat hij goed zit. Hij zit keurig recht. En dan kan ik de extrusies weer vastdraaien. Die ook goed vast zit. Want er komen straks natuurlijk best wel op krachten op te zetten als die spindel draait. De frees zelf. één kant en de laatste twee. Eerst even handvast draaien en dan nog even met een klein beetje power. Dus één. En daarmee is de onderzijde van het frame helemaal klaar. Recht zoals die gaat. Ja, keurig in het midden. Dat is klaar. Um, even kijken waar we zijn gebleven. Even de tekeningen erbij halen. Nou, dit is. Uh, Goed zo, dit is alleen maar een plaatje om te laten zien hoe het eruit ziet. En dan krijgen we de uh, zijonderdelen. De motor komt rechts te zitten, want daar komt straks ook de, uh, het, de bekabeling en het moederbord te zitten. Dus we gaan de bakkelieten zijkanten erbij halen. Dat zijn deze. En ik heb daar degene nodig waar niet de bearing in zit. Maar de andere, hij komt met die ronding zo naar achteren te staan. Dus hij komt er je kan zien, maar hij komt er zo op. En dan is het zo dat deze rand hier, die moest dus 46,5 mm van de achterkant. Daar hebben die uh, inkepingen of die, die uh, dingen voor gemaakt daar. Dus dat gaan we nu doen. We gaan nu uh, de achterzijde erop zetten. Daarvoor hebben we nodig... Wederom van die kleine slidertjes. Alleen uh, in dit geval gaan we ze niet al in de rail doen, want we hebben het net vast zitten draaien. Maar dat hoorde ook niet zo. Ook volgens de tekening niet. Uh, dit ging op een iets andere manier. Hier hebben we er in totaal zo'n 12 van nodig. Maar eerst maar eens 6, want de eerste 6 die hebben we nodig om die ene zijkant erop te zetten. En dat gaan we dan ook als eerste doen. Daar gaan we weer ringetjes bij halen. We beginnen ook maar weer even zes en zes schroeven CQ bouten. En daar is het grote pak voor met al deze boutjes. En ook hier beginnen we natuurlijk met zes stuks. Nou, dan is de kwestie van het ringetje door de baculite houder. En aan de andere kant, um, en we hadden net, uh, want het was net het grappige was dat hij andersom moest. Uh, dat was het grappige van het verhaal, dus ik moet heel even de tekening weer bij halen van hoe zit dat ding er nou op. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Hij moet er, dus met de, de, de, zeg maar deze trapeziumkant moet in de extrusie komen, zeg maar. Dus we draaien hem er zo op. T. dat is 1. En zo komen we er 6 dus in. Ik ga er dus 6 op die manier plaatsen. Jij even aan de kant, kunnen de mensen meekijken. Hop. Jij erdoor. En eentje erop draaien. Als dat het is, maar uiteindelijk lukt het wel. Dus twee. Werk geworden, maar dat geeft niks. Is goed voor de filigrane techniek. Bovendien, als je op leeftijd komt, is dat ook goed voor je motoriek om dat te doen. Dus vandaar dat het me ook niet uitmaakt. Ik ben nooit zo'n technet geweest op dat soort dingen. Maar sinds ik die 3D-printer heb, vind ik dit soort dingen zelfs leuk om te doen. Ondanks dat het af en toe lijkt alsof het stress is dat is ook wel een heel klein beetje, maar niet zoveel als het, het lijkt. Nou, nog één. En dit moet we straks voor de andere kant natuurlijk ook doen. Zo, nou komt de kunst om ze uh, zo te draaien dat ze in principe allemaal recht staan. Misschien dat ik het beter eventjes ook dit weer plat leg. Want hier moet nu, zo zou natuurlijk, dit hierop worden geplaatst. Dus recht blijven dus. Ja, en hier komen we natuurlijk alweer tot een ontdekking en dit is dus het gemis van zo'n handleiding, lieve vrienden. Want wat blijkt, um, klaarblijkelijk op de videofilm um, zijn deze uh, dingetjes kleiner dan dat ze hier zijn. En dat betekent dat deze er weer eerst ingeschoven moeten worden. En dat is natuurlijk uitermate frustrerend, want dat betekent in dit geval dat ik zeg maar die aluminium extrusie die weer uit moet halen... ...om simpelweg dan de delen erin te schuiven. En dan moet ik dan straks bij die kant hetzelfde verhaal doen. Uitermate vervelend dus. Dat vind ik ook het probleem met het gebrek van zo'n handleiding bij zo'n bedrijf. Um, ik heb ze dat ook in de feedback geschreven. Ze hebben er niet op gereageerd. Ja, dat zou ik ook niet gedaan hebben als ik hun was. Um, ik ga dus even die aluminium extrusie weer loshalen. En die moet er in dit geval echt helemaal vanaf. Dat is niet anders. Want ik heb hem er echt eventjes uit nodig. Anders krijg ik van zijn levensdagen die zijkanten er niet in. En dat zal aan de andere kant idem dito moeten straks. Dus daar waar de, uh, dat bedieningselement zit. Ook daar zal dat noodzakelijk zijn. Oh, ik had hem redelijk vastgedraaid. Ik vond dat ook nodig, maar dat zal dus opnieuw moeten. Eerst die hele extrusie eruit. Dat ga ik nu doen. Kijk, hier komt die. En die moet ik er dan zometeen weer tussen gaan klemmen. Nu kan ik met een beetje geluk dit erin gaan schuiven. Of misschien zelfs wel weer het als net. Even die dingen eraf draaien. En het dan vanaf de andere kant zometeen doen. Dus ik draai ze er weer even allemaal uit. Oh, dat is ook fijn waar je terecht komt. Maar goed, dat pakken we zo weer even. Zo zie je maar dat een handleiding extreem belangrijk kan zijn. Um, zonder handleiding kan het wel eens een nachtmerrie worden. Moet soms zo nu ook oppassen dat ik hem terugplaats, want ik precies die kan met die 46,5 mm die ik afgemeten heb aan de goede kant plaatsen. Dat is ook nog eens een keer zoiets. Maar goed, dat gaan we zo zien. Uh, Oké, okay. dan gaan we uh, dus deze dingen er nu weer in schuiven aan allebei de kanten 3. waar heb ik die markering gemaakt? aan die kant en dan beter ook aan die kant erin doen zeg maar en dat is zo. precies van deze kant dus Ook deze worden overigens nog niet vastgezet, dus met andere woorden, je hoeft nog niet precies die 6,5 mm hier uh, afgemeten te hebben eventueel. Uh, maar omdat die natuurlijk hier afgemeten is, is het wel handig als ik hem ook aan die kant erop plaats. Want anders zit dan weer die markering helemaal aan de verkeerde kant. Ook niet gunstig. Daarom zeg ik het is soms een pain in the ass. Nou. Ongeveer zo denk ik. moet ik gaan opletten dat ik niet te bont maak dit moet de tweede worden de laatste tweede daar maken we nog niet zoveel uit die, die middelte zijn denk ik de moeilijkste die zit Die zit die twee op hoogte brengen en dan kan ik gelijk zeggen dat ik het verkeerd gedaan heb. Want ik moet hem omdraaien. Poeh hé. Ja. het zij zo. Niet anders. Als ik slim ben, probeer ik het wel voorzichtig te doen. Want hij zit natuurlijk precies op de goede hoogte namelijk. precies op de goede hoogte. Kijk namelijk deze moet omgekeerd zijn, dus ik moet het opnieuw doen en zo kan een bouw lang duren. Ik begin toch wel weer aan die kant, want als ik moet gaan schuiven is dat het makkelijkste aan deze kant. Even een steady hand houden, dan kan je ze er zo in draaien. 4, 5, het is alleen zaak dat we hem nu nog even verschuiven. Ik zet hem alvast een beetje op de hoogte van die 46 mm, en dan moet hij er weer tussen. Dit verhaal weer. Hoef ik gelukkig niet opnieuw uit te meten, want doordat het door drie of vier assen nu gezekerd is, kan het eigenlijk niet echt verkeerd zijn. Dus ik zet het ook gelijk goed vast. 1 Twee. En dan de apparatuur omdraaien. En aan de andere kant natuurlijk het zouten laken een pak. Die en deze. En daarmee is de eerste kant in elk geval hersteld. Leerscholden dus voor iemand die dit aanschaft. Pas alsjeblieft op. Want zonder handleiding. Het is een drama om te bouwen. Kan het niet anders zeggen. Wat dat betreft kun je beter een Prusa kopen. Dat bouwt een stuk makkelijker. Maar goed, hij zit erop. Dat is de één. Um, we gaan een pauze inlassen. Uh, ik kom straks bij u terug. Tijd voor een kopje koffie. Tot straks. Dag.